Wij moesten testen of een foodprocessor inderdaad zo een keukig... Ke... Een keukig. keukig. Heel goed woord wel. Een keukig. keukig. Oh, een keukig momentje. Oh, ik ga maar koken koken. Oh, een keukig opmerking. Heel goed. Salut les chefs. Pardon, les testeurs. Vandaag duiken we in de wonderenwereld. Van de keukenmachines. Foodprocessors, soepmakers, ze maken ons leven in de keuken echt makkelijk. Maar is zo'n foodprocessor eigenlijk een veelzijdig hulpmiddel? En een soepmaker? Oh, we gaan testen. Is het pratisch? Ik heb het niet Marcel. Of gaat er niets boven de originele keukenmachine? Een chef van vlees en bloed. Oh, je zegt plus rien. Nee, je plus rien. Taise-toi. Je m'a wij moesten testen of een foodprocessor een veelzijdig keukenhulpje is. Er waren twee teams. Er waren de beaux cuistots en de lazy ladies. Lazy ladies for de ja. win. Go! De uh, robot is voor de amateurs. Dat is zeker. Wij moesten twee minder bekende functies van de foodprocessor testen. De opklopfunctie en de raspfunctie. We hadden drie minuten om dat te doen. En we gaan zien welke het de plus was. Vijf en hey, weet je? Je worteltjes die waren... Ik vond dat echt. Wat heb ik heel mijn leven tijd verspild aan worteltjes raspen? Is Marcel. Je kast het maar Dat af, goed, hè. Dat komt goed. Ja, Marcel. Dat is een gezien. Kijk, maar dat is goed hè? Ja ja, maar hij stopt dus van zijn eigen omdat het een vol zit. Tot eerlijk de laatste. Ah, oh, juist de laatste niet gelukt. Ja. Mooi, amai, Wauw. Oh mijn. Zit dit? duur mee? En toen was het de moment suprême. Hoe zeker waarde jij op het moment van het eiwit boven het kopje? Niet zo heel zeker. Spannend. Yeah. Yes, team lady Ladies. Yeah. Rien is tombé sur moi, donc... Bien joué. Een vrai chef. Ouais, toi aussi. ouais. on est bon. Dus wat zeggen we? Is het een veelzijdig hulpmiddel van een food processor? Volmondig, ja. Ja. Certainement. certainly. Multifunctioneel en rapide. En rapide? Et bien fait. Parce que nous on est niet mais pas très rapide. Oui. Bon, dus dat was nu wel de makkelijkste overwinning van heel het seizoen, hè? Absoluut. Het van d'aujourd'hui was de vérifier si le soupmaker is echt pratique. En voor dat je faire une soupe de soup légumes Le but was de simplement vérifier qui ferait de soupe le plus rapidement: toi avec la casserole en le mixeur classique, ou moi avec le soupmaker. Bonne Ja, voor mij! Ah, je oui, ne perds pas de temps directement, toi. Oké, okay, ça va? Ah! Ik kan le kan zeggen dat er wat bloed in alle soepen Maar je zit zo chill! Ça se passe. Il y en a un tout petit peu trop. J'ai eu un petit excès, c'est vrai, il y en avait un petit peu trop au départ. Du coup, j'ai dû retirer l'excès et le mettre dans un bol. Mais après ça, j'ai appuyé sur le bouton et c'est parti tout seul. Phyllis yeah? C'est qui euh... Who do the Je n'ai pas une tête <er> Vai oh oh. Ho oh ging dat automatisch. twist, twister als ik zo. Oh my god, dat ziet er goed uit. Maar toen was ik klaar. Maar achteraf gezien denk ik dat ik mijn groenten iets te vroeg heb gemixt. Wow. <lacht> dus soepmaker. Is het makkelijker in gebruik? Franchement, c'est pratique. Tu mets tous les légumes, tu appuies sur le bouton, t'attends, tu peux aller lire, danser, faire ce que tu veux. Mais si je devais faire de la soupe pour 5 10 15 20 personnes, je pourrais pas l'utiliser. Je devrais me tourner vers le mixeur classique, quoi. Ja, dat is waar. Je kunt ook gewoon 5 soepmakers kopen. Je hebt wel veel plaats nodig. Bon appétit. Smakelijk eten. Oooh. Moment van de waarheid. Oh my god, herhaalde keer. Oma, maar lekker. Merci. La Tine is heel erg goed bravo. Ja, dank u. Ouais. We zijn goed. <laughs> Alle twee even goed. Mm.